Ik ben Robert-Jan Hoornstra, Ik ben 28 jaar en ik woon in Wolfga. Ik ben service desk medewerker en ik ben het eerste contact voor al onze klanten. En eh, ik bied ondersteuning waar ik dat kan. Ik hou van gaming. Ik hou van motorrijden. En eh, ja. Soms even rustig gaan met de vrouw. Iets wat veel indruk heeft gemaakt is uh, de domeinmigratie bij, uh, bij ons grootste klant. Uh, dat was uh, een heel goed leermoment voor mij. Uh, vooral omdat ik heel veel iedereen kwam naar mij toe en die sprak mij aan. Uh, en daar heb ik heel veel van geleerd, zowel uh, persoonlijk als op uh, zakelijk vlak. Ik kom uit een uh, heel andere... Uh, uh, hoe zeg je dat? Andere, andere industrie. Ja, een hele andere industrie. En um, ja, ik had altijd wel affiniteit met IT. Alleen, um, ja, ik ben er eigenlijk nooit in doorgegaan. En op een gegeven ogenblik kwamen Tom en Olwik, mijn liefdadige collega's, euh, met de vraag of ik euh, de zin had en tijd, nou ja, zin vooral, om euh, mij om te laten scholen tot ideeën. En dat euh, ben ik tot de dag van de vandaag, ben ik daar nog steeds heel erg blij mee. Het feit dat ik met euh, mensen werk, en, en dat ik verantwoording heb um, ja, en het feit dat ik met computers werk, want ja dat is, is en blijft mijn hobby. Lok je computer op het moment dat je niet bij de computer bent. Zo hou je andere mensen buiten je per se. Ja, je kan heel veel grapjes uithalen met collega's, maar um, ja, je kan de beeldschermen op de kop inzetten. Die is al een keer bij mij overkomen. Maar goed, uh, het gaat vooral vanuit veiligheidsperspectief, uh, bedoel ik dit. Uh, om ervoor te zorgen dat, uh, dat niet iets onder jouw naam kan gebeuren wat jij niet op jouw naam wil hebben.